De eigenlijke bewoners van Borneo, de Dayaks, zijn hoofdzakelijk heidenen. Ze leven in grote gemeenschapswoningen die op palen zijn gebouwd. Eens was het een oorlogzuchtig volkje, deze Dayaks. Nu, nadat ze met de beschaving in contact kwamen, zijn het rustige landbouwers en vissers geworden. Hun hoofdvoedsel bestaat uit rijst, dat op verschillende manieren wordt bereid. In deze blokken die uit een enkele stam van ijzerhout zijn gemaakt en waarvan de oppervlakte diep is uitgehold door het wiegelen van ontelbare voeten wordt de restkoorrels ontbolsterd. De Dayak huisvrouw met haar wonderlijk gevormde oren waarvan het lelletje in haar jeugd wordt doorboord om er zware metalen ringen in op te hangen is opgewekt van aard. Ook haar man heeft plezier in het werk dat hij onderneemt. Veel van zijn tijd wordt in beslag genomen door zijn zorg voor zijn visduig. De snelstromende rivieren van Borneo zorgen niet alleen voor een gemakkelijk vervoer, doch zijn tevens een onuitputtelijke bron voor de voeding der Dayaks, die volmaakte vissers zijn. Een der meest interessante methodes om vis te vangen is die waarbij van een speer gebruik gemaakt wordt. Een drijver waaraan het aas is bevestigd wordt in het water gelegd en met opgeheven speer wacht de Dayak zijn kans af. Dit was mis de eerste keer, maar de tweede stoot is raak en de buik wordt onverwijld binnenboord gehaald. Het mooiste om te zien is het vissen met netten. Soms zijn er wel duizend kleine vissersboordjes op weg naar de vismeren... ...ten westen van Jantur, op de oostkust van Barneo. Het is niet altijd nodig achter het net aan te springen. Meestal vang je het meeste door uit het water te blijven. Zover het oog reikt, waaieren de handig uitgeworpen netten uit... ...om even later de myriaden kleine visjes te opsluiten ...die aan de oppervlakte van het water voedsel zoeken. Weer een andere merkwaardige wijze van vissen is deze. Vishaken met aas worden aan kleine hengels verbonden. De hengels worden dan in de zachte modder van de oevers gestoken en men wacht rustig de dingen die komen zullen af. Het resultaat is iets wat ongewoon, maar vissen op waterslangen is een zeer winstgevend bedrijf want de gedroogde huiden maken op de markt een goede prijs.